En dan kun je leuk spelen, kun je, je verstoppen. Hè? Ja. dan kun je, je verstoppen en alles, ja. En um, hier, als je hier zo doorloopt, dan zie je de steen van dat is de meester Bos. Die meester is niet maar, uh, was wel heel lang overleden. Dat was de meester die hier, die al met jullie had. Kijk van de meester. De Kijk van de meester. Ja. En die hebben toch een, ja. een, een, een plaatje, die is dat dat weet ja, en hij heeft het wel geleerd in het oosten, ja. ja oosten. We gaan wel om weer toe te Hij wil hier nog iets doen. Ja, dit is een t en Ja, daar spelen kinderen heel vaak vader, paddertje en moedertje ja. ofzo. En die zijn helemaal groen, uiteraard. Het is jongeren wel, ja. Ja, dat weten ze ook, hè. Dat en, ook en, en dan spelen ze ook wel een stukje. Ja, dat is een weelde voor de kinderen om in de tuin te mogen spelen. Ja. Zodat het voedsel niet eh, ja. zegt van uh, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Maar in ieder geval, ja, ja. dan liggen we rood En om, onder de palen en zo moet we wat dikker om de, ja. de, de, de valhoogte te breken, zogezegd. En ik denk dat jullie hier nog wel iets ja. over willen vertellen, hè? Over deze hoek. Ja. Ja. Uh, wat ja, doen ja, jullie dit hier? Dit is onze ja, bouwhoek. En daar liggen takken, bladsteen, klimbom. Uh, ja, dat is het. Um, het enige punt die je moet hebben, hè? We hebben hier wel we nog Jij hebt een vraag. Um, dus ik ga het zo een beetje uitkijken, want uh, we leggen like een babyworm af. Een babyworm, ja, we krijgen Ja, ja. wel weer. Ja, inderdaad. Uh, wat moet ik doen? Uh, uh, de bedoeling is als je de trap op wil en uh, de, de deken eraf halen. om uh, de vogelkast uh, te openen. Maar ook alle vogelkasten. Zodat in het voorjaar de vogeltjes een nestje kunnen maken. dat wij kunnen zeggen: we hebben babyvogeltjes in onze tuin. Moeten ze allemaal openen? Nee, alleen deze. Terren jullie van, 10 tot, nee, van, 1, van 0 tot 10? Lukt dat? Ja! Uh, Nou, dat moet de burgemeester nog de hele dag doen. Nou, geef jullie dan ook een applaus van. Ja, Dankjewel. Met veel plezier doe ik het er elke keer. En ik mag nog vijf jaar werken. Ik hoor. En ik mag ja. nog vijf jaar genieten. Met met de kinderen van deze mooie tuin. En van de scholen die we hebben. Goed, nou dan moeten jullie goed voor de tuin zorgen. Hè. Dan kom ik in de zon en nog een keer terugkijken of jullie het goed onderhouden hebben. Zullen we dat afspreken? Ja. Dat is ja. dat net zo leuk. Heel goed. Dan doen we dat. Dit is een keer. We hebben mooie klingen gemaakt.